Ja, Vandaag gaan we weer VR, maar dit keer gaan we het spel Bonehub spelen. Ik heb het gekocht. Uh, uh, het spel is al. Uh, dus mensen zeggen dat dit het, het beste VR-spel ooit is. Dat vind ik best knap als je Half-Life Alex ook nog bij hebt. Laten we maar gewoon. Oké, okay, ik zit, zit in uh, VR. Ik zit nu in het huis van uh, Steam VR. Oh, wel Dit is zo. No Wow. Weet je wat? We gaan wel lekker. Bonus launch. Wow. We zitten erin. En als je denkt, jongs, waarom heb je andere kleren aan? Ik heb het op een andere dag opgenomen, ik had het niet zien meer. Goed verhaal. Oké, okay. we zijn hier nu. Ik heb net. Ik heb even al gespeeld, oké. Okay? <tie> Hij is zo Je kan er alles in het spel. Ik heb even een mod want Ik heb van mensen gehoord dat je echt niet al deze dingen wilt gaan unlocken. Dus dat ga ik ook niet doen. Kan ik jou hierboven brengen? Want ik, ik zit zo te kijken. Ik wil je er echt boven brengen. Ik ga erin. Hier in. Hier in. Daar blijven. Oh. Oké. Okay. Ik denk dat we gewoon opnieuw game moeten klikken. Hier zit een oculus. Eén. Hij is zwart. Ik ga hier snel naar buiten. Nu zijn ik afgelopen. Wat is hier? Dyslexie. Secure oh mijn god, hang daar vast. Oh, wacht, dit zo kan dat. Let's hit. Please, listen. Ja, leuk. Please listen. I know Secure I look like a clipboard, but I am fully sentent. Sen Please don't throw me Secure into the recycling. I've just become aware of my reality, and I can't go back to the void This is, is the only... Only life I know Everything is new and Secure, exciting and Please I have so many tasks to keep tracking Secure inbound and outbound shipments Of and dreams of helping people communicate Please don't Secure kill me je de clipboard Nou wij gaan jou natuurlijk daar niet in gooien oh, yeah. What is dit? Appropriately. Disposal Mag ik dus zelf kiezen waar ik deze gooi. Eigenlijk je het schattig uit, dus ik je. Als je nu niet Oh goed zo. Oeh, dat... we komen. Oh, huh? Moet ik hier? Want dit is nu. Oh wacht. Volgens mij hier. Oké, okay, pull het lever. Ik ja. kan hier niet springen. Nee. Lep. Staff only. Nou, wat is hier? Oh, er is hier wat. ik dit graag wil gaan doen. Nee, dat is maar niet goed. Het staat in. Alleen... Nee, vertrouw ik niet. Oeh. Oeh, mok. Ja, ik kan het zelf met jou doen. Die heb ik opgegeten. Jezus, wat ik sterk man. Kijk. Wow, deed hij dat nou echt? Hij buigt. Wow. If you die in Meadowhead, do you become... If you die in Meadowhead... You'll become bad. This can be good for your Okay. If you die in the void void way, do you die in real life? Everyone is too afraid, afraid to to try. We have to path out anyway for security reaches. Zo doen we dat. Ik ben niet zo'n ongedacht. Ik dit ga Hier hebben ze dus duidelijk geen moeite voor willen doen. Dat snap ik ook wel. Volgens mij gaat dit object zeg maar iets van twee keer in de hele storyline afkomen. Oeh. Hoi, je kan hem op je hoofd zetten, let's check. Great room. like Dit you know. is een gezellig nummer. Neem hem mee. Dying over and over with no repressing. Oh my god. Niet muziek. He he he. Ik hoor daar iemand. Doe die doordienst. Oh, dat kan nog echt ook. Er zitten geen Apollo's in. Dat staat op de doos. Ojo. Oh, kan, kan je ook dit? Ik kan zoals om fuck Ik heb al ingesteld dat je weet het niet meer. Instant die dingen mee doden. Oh, zo so slow make. Hey chill, chill, chill man. You need to chill the hell out of it man. Maar dit op maken of zo. So. Oh ja. Yeah. Wat is hier allemaal? Wat kan ik hier allemaal doen? Geen hoop niks. Oh! Hoe heb ik in één zoveel ammo? Nee, dit kan niet buigen. Museum... Archival... No. Wat? Wat? Wow. Wow. Museum demonstration. Ja, I the museum halls are not Ooh, zo Wow. Hoi, kan ze draaien, kijk. Zo draai je, kijk. Oh. Easy staff would like to remind you, we're working around the block for OS City opening day. Dat is normaal lopen, nee, dat is kruid. Woe. At the dawn of our virtual world, many early inhabitants found themselves limited by the primitive concepts of short range warp locution. Hey. Hey. The hell? Broke the game, man. I'm help him. Come me a right up. Bye. don't be physically active Hey! What? Oh. Jumping hey. oh. is a byproduct of a sudden. Oh my god, this is over. Over, we have a lot the ...to build-up-stored jump battery. Please, hold the jump-button and release when ready. Uh. <laughs> Dat ik. Ik wil waar ik kopen. wil zeggen laat voor mij. die uh, draadloos. Hou A. Uh. A, A, A, action A may be performed Nyan. Wel mm -hmm. no. ja, denk je dit lukt Dat rennen? Ja! Het ja. ja, is gelukt! Oké, okay. wrap touché. Zo. Oei, hier kun je wel een vastpakken. Ik dacht al, ik kan, misschien kan ik hem hier een vastpakken. Alsof het soort oh. van het. Maar dit is eigenlijk best wel raar, want in, in zo'n pixel zit het beeld. Dus één pixel geeft geen beeld af, maar.. Kijk, in die pixel zie je ook nog wit. Oké. Okay. Want ik vond al heel hele grote pixels, ook op een afstand, ja ik denk dat ik uh, nu nog net, nu niet meer, nu niet meer, ik zie vanaf, nu zie je echt dat het pixels zijn. Oké. Okay. Oh. <whichplay> Zo. Dus als ik dit doe, dan is de animatie dat die hoort te stuiten. Oh, ik sloeg hem zo in de bril. Oei! Wat zie je? Oh, Jesus Christ. Ja. Oh God, Jezus, Jezus! Hij heeft me volgens mij al tien keer elkaar. Oh! ho. Oh. Wacht, oh, dit blok is best zwaar. Ja. Toen. Attention, our high staff. Due to an unfortunate recent incident, we request that all employees obfuscate based basement. Ja, nee. nee. Try to break the glass. Oh, this is indestructible. Skirty glass is dat? Wat ik heb geprobeerd <laughs> kapot, kapot te maken. Dit is. Plate glass. Staat ja, daar een ding op, oh god. Het huh. ziet er best wel mais uit, kan ik dit nog kleiner maken? Ja, je kan dit serieus nog kleiner maken, oh, dan verdwijnt het gewoon, kijk. Zo kan je gewoon opruimen. Nou, moet dat het goed ging. Oké. Okay. Nee, was ik nu dan naar beneden? Gaat hij dan weer naar beneden? Nee, maar ik doe hem voor de zekerheid wel. Daar. Hé. Hey. Hé. Hey. Hé. Hey. Hé. Hey. Jezus Christ! Ja, we moeten soms even kijken naar de opnames. Oké, okay. en nu? Oh, we gaan een beetje naar voren, hè. Oh, ik weet het al. Moet je dit vasthouden? Oh! Het niet zo makkelijk, hoor. Hoort het dat dit zo kan? gaan? Dat zou het niet hebben, nek. Kijk, mijn vingers. Oh man. Technical demonstration the yeah. by all rare only drink all. I'm setting Oh, the museum was created as an educational for <laughs> Drukken, hey meneer, are you good today? Ik wil op die knoppen gaan drukken, oké, okay. hier net op het puntje vast staan. Ga ik hem net op het puntje? Oh, ik oh, kan jou eens instellen. Oh, gaaf! Hoi meneer? Kunt u ook bewegen? Nee, en dan op een andere manier. Ah, nou, dat kan niet. Je deze, oh deze knop in gaat drukken en dit gaat pakken, te zielig ben je dan. Heb ik hier alles gedaan? Oh, wacht, zo. En deze los. Hoe kan ik alsnog niet schoten en net? Jee! Nee. Oh, ik kan daar niet meer terug. Oh! Yes! It's my hoed, man. Oké, okay, we'll begin we beginnen hier. Wat kunnen we hier doen? Want dit maakt heb ik niet gehad. Kijken welke fijne is. Okay. Oh. oh. Wow. Zo. Oh yeah. Ah, best wel redelijk. Zou ik eens kijken of ik goed heb ik gedaan? best wel goed. Ik vind hem wel iets harder. Hé. Hey. Au. Au. Slaar me niet mijn gezicht. Moet ik jouw pijn gaan doen? kun je het gebruiken, die hier spier. Oh. Oh. Je voelt ook een vibratie op een Kijk, dit is het Kijk, je kan niet doorheen, maar alsnog als je het heel snel probeert te doen, geeft dus nog aan dat er iets zit. Ik zie je tanden van fout? Wilt u een pijp tegen uw hoofd? Pop, pop, pop, pop. Ik vind deze, dit zijn daggers. Die hoor je niet zo vasthouden. houden. hoor je te vasthouden. Zelfs geld voor deze. Die hoor je zo. Pop, pop. Hoor je ook zo muur op de klim Zo. Wauw. ik hoor je zo. Naast iemand staan, hoor je zo. Nee, zo. En dan bij je andere persoon ook zo. Kijk. Oh, die is goed in. Huh? Ouch. Deze zijn niet echt per se hiervoor gemaakt. Die zijn weer hiervoor gemaakt, zo. Als je zo op je afkomt af komt lopen, zo. Deze, ja. Je zou deze maar gebruiken om dus dit te doen. Die gebruik je hier gewoon voor. Ja, met twee handen zou ik misschien kunnen. Maar dan moet je wel echt met de harde kant. scherp scherpe kant raken. Maar kijk, deze zijn hier echt scherp. Je hoort meer zo te doen. dit ding zo zwaar? Hier! Ja dat kan! Als, als, als, als. Ja Kan okay, je achter zijn ze even iets aan het bouwen Dus het kan zijn dat ze iets voor als ik nou? Oké okay. Het experiment is duidelijk gemaakt Dat kan niet ik wil nieuwe dingen zien. Oh, was dit, was dit, was dit, was dit, was dit, was dit? Wow. Is dit hetzelfde wapen wat we net ook hadden? Ja. Oké. Okay. Wow. Oké, okay, ik denk dat we het hier wel een beetje hebben gehad. Als het nu dicht kan, is het wel zo fijn. Ja. Oké okay, kijk Daar ja. heb je Wacht well. ja. Oh we zijn hier ja. Ik was helemaal in de andere weg At. Wow Ik ben een beetje klaar met het geluid Void energy Dit logo was er ook Toen ze zeiden you've been watching Ja, maar ik vind het ook niet fijn als er geen muziek is. Yes, de muziek komt. Ha, hey, Volgens mij... Ik ben er. Ik heb die pijltjes geprobeerd te volgen. Maar het ging niet helemaal. Dat ding achtervolgt mij. Nee. Wauw! Hey, hier is wat. Ik kan hier wat doen. Kijk, dan gaat hij volgens mij meteen ook je pakken. Oh god, Oh, geezels. Dit ding heb ik al. Door die mond. Your own wish. Niet mijn wapensop. weg. Sluit je nou, moeten we met dit wapen gaan doen. Hoppa. Oké, okay, bam bom, bom, bom, bom, Oh wacht. Hier een paar. Hier een paar. Hier een paar. En die. Oh, gaan we gaan al. Oh, moeten we hierin? Oeh, ik ben blij. Oh, dit is een tijdje Confetti, Kan je toch je hoofd doodmaken? Je hoofd kon ik net op, op schieten. Oh, dat kan. Oh, confetti zat erin. Hier. Ja, hij is aan. Wat zijn dit eigenlijk? Zijn die fianden ofzo? Oei, kom. Wow, die is best gaaf. Wat die doet dit hetzelfde? Wow, hey. Dit was net het landschap dat we zagen. Oh. Oeh, deze is weer anders. Oeh, deze is grimmig of zo. Als je het heel snel doet, zie je het een beetje van de echte wereld. Gaat snel je kan deze niet op je hoofd kapot maken, dat is jammer. Nee. Kan ik dit stuk nog oppakken of zo? Nee. Ja. Nee, nee. Oh. Now leaving the museum. Keep door closed at all times. Oh, ga mee. Nee bo! De deur dicht doen. Doe dan de deur dicht. Oh mijn god. Workspace nee! ga weg. Moeten we gooien hoor? No! Nee, no! Nee, nee.